Goedendag. ik ben Guy van den Eekhout en ik werk voor Socius, het steunpunt voor sociaal-cultureel werk. In deze screencast leid ik je door de belangrijkste elementen in verband met de projectenregeling die valt onder het decreet voor het sociaal-cultureel volwassenenwerk, het decreet van 2017. Ik ga in deze screencast eerst ingaan op een aantal algemene bepalingen in het decreet. Dat betekent bijvoorbeeld welke begrippen worden gebruikt, wat zijn de belangrijkste beoordelingselementen. Om dan in tweede instantie enige toelichting te geven bij misschien wel het kernelement uh, wat zal bepalen of jouw project in de aanmerking komt uh, voor subsidiëring, namelijk het verhaal over uh, de laboratoriumrol, of anders gezegd, maatschappelijke innovatie. En Ik eindig met een korte toelichting bij hoe je precies kan indienen in kiosk. Het gaat over projectsubsidies, dat is duidelijk. En het gaat meer bepaald over organisaties die bovenlokaal werken, en het kunnen organisaties zijn of misschien breder gesproken nog allerlei initiatieven. Het opzet van die regeling is in eerste instantie geweest om nieuwe sociaal-culturele dynamieken mogelijk te maken, op dat bovenlokale vlak. En om organisaties toegang te geven tot het decreet die via de normale decretale regeling van erkenning en subsidiëring um, niet in aanmerking zouden komen. Met de projectenregeling zijn er eigenlijk twee um, grote sporen of twee grote mogelijkheden. De eerste is het moet gaan over projecten die de realisatie waarmaken van de laboratoriumrol. En een andere mogelijkheid is dat ze een bijdrage leveren aan door de Vlaamse regering bepaalde maatschappelijke uitdagingen. Nu, je ziet dat dit tussen haakjes staat en dat komt om de eenvoudige reden dat de Vlaamse regering niet verplicht is om bepaalde maatschappelijke uitdagingen aan te geven en er gewoon voor kan kiezen om enkel projecten te subsidiëren die um, inzetten op de realisatie van de laboratoriumrol. En de minister kan dat jaarlijks opnieuw bepalen, maar de intentie is om dat eigenlijk vooral in eerste instantie toch voor een beleidsperiode vast te zetten. Um, en de regering heeft op dit moment nog steeds niet beslist om bepaalde maatschappelijke uitdagingen naar voren te schuiven. Dus dat betekent dat voor de projectoproep van dit jaar enkel de realisatie van de laboratoriumrol centraal staat. Wie kan er indienen? Um, eigenlijk grosso modo zou je kunnen zeggen de uh, organisaties die erkend zijn binnen het decreet en gesubsidieerd worden binnen het decreet, de sociaal-cultureel volwassenenorganisatie met een werking in het uh, ganze Nederlandse taalgebied, dus ook Brussel hoofdstad, um, en organisaties die werken in een specifieke regio of zeg maar wat we kennen onder de roepnaam van de vorming Plussen, de volkshogescholen. Maar wie kan ook nog indienen zijn sociaal-culturele volwassenenorganisaties of initiatieven die niet gesubsidieerd zijn op basis van dat decreet. Er is een vrij open omschrijving en om af te bakenen zal je zien dat er straks eigenlijk een aantal elementen worden gebruikt om te zeggen welke organisaties wel of niet of welke projecten liever wel of niet kunnen gesubsidieerd worden. In ieder geval moet de aanvrager beschikken over een rechtspersoonlijkheid met een niet-commercieel karakter. Gevestigd zijn in het Nederlands taalgebied of in het tweetalige gebied Brussel-Hoofdstad. En om controle en beoordeling van het dossier te kunnen mogelijk maken, moet het helemaal zijn samengesteld in het Nederlands. Um, ontvankelijkheidsvoorwaarde is uiteraard dat het tijdig is ingediend en dat betekent dit jaar op 15 juli 2020. Het project mag ten vroegste starten op 1 januari 2021 en de duurtijd die je kan aanvragen is maximaal drie jaar, maar daar is geen verplichting op. Je kan ook voor één of twee jaar het project aanvragen. Je moet in ieder geval ook aangeven dat je ermee akkoord bent om op verzoek alle nuttige en noodzakelijke gegevens over de werking te verstrekken in de gevraagde vorm. Dat is uiteraard om mogelijk te maken dat de administratie controle uitvoert op de uitvoering van het project. Er zijn zeven beoordelingselementen. Het eerste is dat het project heel duidelijk moet bijdragen aan het doel van het decreet. Het doel van het decreet is nogal ingewikkeld geformuleerd met heel wat termen in, maar grosso modo komt het hierop neer. Je moet vanuit een civiel perspectief. En wat dat precies betekent, ga ik straks uitleggen in het gedeelte van de. Um, een screencast waarin ik uh, meer duiding geef bij het begrip maatschappelijke innovatie en de laboratoriumrol. Um, en je moet uiteraard ook laten zien dat je werkt vanuit de gemeenschappelijke sokkel van waarden, rechten en vrijheden zoals die in onze samenleving geldig zijn. Wat moet je doen? Je moet een betekenisvolle bijdrage leveren aan emancipatie en dialoog van mensen en groepen en de versterking of de versterking van een duurzame, inclusieve, solidaire en democratische samenleving. Um, dan moet je dus ook in je dossier heel duidelijk aantonen dat dat het opzet is van jouw project. Um, en dan wordt er iets verteld op, over op welke manier dat je dat moet doen. Je moet dat doen door sociaal-culturele participatie, dat betekent dus eigenlijk deelname aan de verschillende culturele en sociale lagen in onze samenleving, dat betekent bijvoorbeeld deelname aan gemeenschappen, deelname aan de organisaties, deelname aan voorzieningen zoals bibliotheek of onderwijs enzovoort, dat zou je eigenlijk allemaal een stukje moeten mee bevorderen. En je zou ook het gedeeld burgerschap van volwassenen mee moeten bevorderen. En gedeeld burgerschap dat gaat over de vraag, kan ik mijn rol als burger in deze samenleving, in deze civiele samenleving, volwaardig oppakken? Het opzet is ook om te werken, en dat is zeker met de laboratoriumrol een heel centraal uh, element, om te werken aan gedeelde samenlevingsvraagstukken die je in je project tot publieke zaak maakt. En dat betekent uh, dus dat je kwesties waar mensen op botsen in hun eigen leefwereld, waar mensen op botsen uh, in uh, het opnemen van hun rol als burger in deze samenleving, dat je die kwesties tot een publieke zaak weet te maken en, dat is het laatste element, dat je manieren zoekt, ontwikkelt en verspreidt, praktijken zoekt die een werkend antwoord kunnen bieden op de samenlevingsvraagstukken waar mensen tegenaan lopen. Ook dat zal straks in het stuk over maatschappelijke vernieuwing en de laboratoriumrol duidelijker worden. Het tweede beoordelingselement heeft eigenlijk te maken met de afbakening. Um, het moet gaan over sociaal-cultureel werk, sociaal-cultureel volwassenenwerk zelfs. en Dat wordt afgebakend op basis van de keuze die de organisatie maakt in zijn project, om minimaal twee sociaal-culturele functies met elkaar te verbinden. Um, sociaal-culturele functies die vertellen iets over de processen die je beoogt en de manier waarop je die praktijk die leidt tot die processen, hoe je die vorm geeft. Um, bijvoorbeeld, als je kiest voor de leerfunctie, dan moet heel duidelijk zijn dat in je project beoogd wordt dat mensen iets leren, dat er dus zich leerprocessen zullen afspelen en dat de manier waarop je dat project opzet ook heel duidelijk, magogisch laat zien dat die leerfunctie of die leerprocessen het mogelijke gevolg zullen zijn van de praktijk met de cultuurfunctie betekent het uh, dat het bijvoorbeeld gaat over het bewaren, het, uh, het uh, deelnemen aan cultuur, het uh, zelf produceren van culturele elementen. Cultuur kan hier heel breed worden opgevat. de maatschappelijke bewegingsfunctie beoog je processen waarbij je uh, uh, elementen tot uh, publieke zaak maakt, dus die elementen van een, vanuit onze leefwereld tot publieke zaak maakt, en de mensen dus eigenlijk een soort kritische rol ook daarbij uit kan spelen. Uh, en dat je de mensen uh, de mogelijkheid geeft om maatschappelijk engagement ook op te nemen. In de gemeenschapsvormende functie onderneem je praktijken die um, ertoe leiden dat uh, mensen zich weten te verbinden met lokale of uh, bredere gemeenschappen, dat uh, groepen ontstaan, dat gemeenschappen versterkt worden, gemeenschappen, dat er contacten en verbinding kan ontstaan binnen en tussen groepen en gemeenschappen. Um, het gaat over projecten die een antwoord moeten bieden op maatschappelijke kwesties. En vandaar is ook dat beoordelingselement 3 een belangrijk beoordelingselement. Je zal namelijk moeten aangeven um, wat de precieze context is. De maatschappelijke context is die net um, mensen in hun leefwereld uitdaagt om bepaalde oplossingen te gaan zoeken. Je zal dus de maatschappelijke context zo moeten schetsen dat heel duidelijk is op welk maatschappelijk vraagstuk, maatschappelijk en misschien ook wel bovenlokaal vraagstuk, je een antwoord probeert te formuleren uh, met je project. Er moet dus een duidelijke relatie zijn tussen de doelstellingen van je project en de elementen die je naar voren schuift in je uh, analyse van de maatschappelijke context. Element 4 is het beslissend element en dat zou je kunnen omschrijven als wat is precies de bijdrage van het project aan de realisatie van die laboratorium rond. en het is daar dat ik straks verder zal op ingaan. Het project moet in ieder geval een bovenlokaal karakter hebben. We weten dat de Vlaamse gemeenschap het lokale helemaal heeft overgelaten aan de lokale besturen en zich enkel nog beweegt op het niveau van eigenlijk de hele Vlaamse gemeenschap of het lokale en regionale. Alles wat zich echt enkel binnen het lokale afspeelt, daarvoor moet je wenden ook naar de lokale besturen. Een belangrijk element is dat het project zich dient af te spelen binnen de vrije tijd van burgers. En die vrije tijd wordt beschreven als de tijd die burgers niet besteden aan betaalde arbeid en een school- of beroepsopleiding. Um, ook dat wordt straks misschien duidelijker als ik het heb over het civiel perspectief. En tot slot, het zevende beoordelingselement gaat over de inhoudelijke en zakelijke kwaliteit van het projectdossier. Plaats van het project in de organisatie, manier waarop medewerkers worden ingezet, kwaliteit, bewaking, uh, welke communicatiemiddelen worden ingezet en hoe ga je zorgen dat er met voldoende expertise wordt gewerkt in het project, hoe ga je die expertise borgen en hoe ga je eventueel ook de ontstaande expertise verder verspreiden. Uh, over de plaats van het project in de organisatie, het is belangrijk dat je kan aantonen dat het project niet in de gewone werking is vervat. En dus bijvoorbeeld valt buiten het bestaande beleidsplan of een echt stukje nieuwe werking opzet. En daarmee zeg ik ook dat een bestaand project dat verlengd wordt of bijkomend gesubsidieerd zou worden via deze middelen, eigenlijk weinig kans maakt om aanvaard te worden voor subsidiering. Wie zal het beoordelen dat zijn... Deskundigen van de administratie, um, met, uh, uitgebreid met externe experten, benoemd door de minister, um, die komen uit de lijst die um, door de Vlaamse regering is goedgekeurd voor uh, sociaal cultureel volwassen werk. De timing, 15 juli moet je ten laatste indienen in kiosk. Op 15 oktober uh, formuleert de administratie een gemotiveerd advies aan de minister en uiterlijk op 1 november beslist de minister over de toekenning van projectsubsidies. Maar, opgelet, daar kan een stukje vertraging zitten op de mededeling, omdat de inspectie Financiën ook zijn goedkeuring moet hechten aan het uitbetalen van die projectsubsidies. In principe kan het project dan starten op 1 januari 2021. De middelen die de Vlaamse regering voorziet, die komen eigenlijk uit de uitstroom van DAC-projecten van lokaal cultuurbeleid. En dat is in evolutie. Daar wordt eigenlijk stelselmatig afgebouwd, maar op dit moment van het jaar is het eigenlijk nog onduidelijk wat precies effectief is. Het, het getal zal zijn of het budget zal zijn voor deze projectenregeling. Op dit moment is in de begroting 2020 een bedrag opgenomen in de grootte van ongeveer 400.000 euro, maar dat zou dus meer kunnen worden. De budgetten worden wel op een speciale manier wat toegekend. In die zin dat als een project wordt goedgekeurd, men ineens het totale budget voor de 1, 2 of 3 jaar in aanmerking neemt binnen die 400.000 euro. Concreet betekent dat bijvoorbeeld als uh, een project een, een aanvraag heeft gediend voor drie jaar, telkens voor een budget van 60.000 euro, uh, met het oog op uh, professionalisering van het project, dat zo'n project wordt ingeschreven als een 3 x 60, dus een 180.000 euro. En dat betekent dat er nog 220.000 euro te uh, verdelen valt. Dat betekent dus dat uh, om realistisch te zijn, uh, een twee, drie, vier, misschien vijf projecten ook kunnen goedgekeurd worden. Wat wordt er nu precies bedoeld met die laboratoriumrol? De um, beoordelingselement 4 wordt dus omschreven als wat is de bijdrage van het project aan de realisatie van de laboratoriumrol? En Bij de omschrijving van de laboratoriumrol lezen we in maatschappelijk innoverende praktijken experimenteren met nieuwe maatschappelijke spelregels als antwoord op complexe samenlevingsvraagstukken. In wat nu komt ga ik je proberen duidelijk te maken wat de precieze betekenis is van deze zinnetjes. Ik moet daarvoor een wat brede aanloop nemen. En je nog eens iets vertellen over de moderne democratie? Omdat ik jou ook een beeld moet geven van wat precies wordt bedoeld met het civiele perspectief. Omdat we met zoveel mensen samenleven, is het niet zo evident of niet vanzelfsprekend om samen te beslissen hoe we die samenleving ook gaan inrichten. En daarom hebben we doorheen de tijd, doorheen de geschiedenis, manieren verzonnen om dat samenleven zo ordentelijk mogelijk te laten verlopen. Vandaag leven we in een moderne democratie waar we mits verkiezingen of via verkiezingen personen aanduiden die namens ons mogen spreken en beslissen over de inrichting van de samenleving. Dat noemen we de staat of die hebben zich georganiseerd in de overheid. Wat doen we? Om um de vier, vijf jaar duiden we mensen aan via verkiezing? En die krijgen dan de gelegenheid om in gemeenteraad of in het parlement, federaal of Vlaams, over de wetgeving, over de regelingen, over het beleid te stemmen. Maar er is een tweede speler. Er is ook de markt. En op de markt daar eigenlijk, wordt eigenlijk bepaald wat de economische waarde is van de dingen die we met elkaar ruilen. Bijvoorbeeld ik... Ruil mijn arbeid in voor geld. En met dat geld kan ik dan weer een, uh, mijn eten kopen of een nieuwe gsm of een huis. Of ik kan ermee op prijs gaan. Via de markt hebben we een mechanisme waar we de dagelijkse behoeften die we hebben um, een stukje kunnen bevredigen. En waarmee we kunnen zorgen dat we um, voor onszelf het goede leven kunnen organiseren. Maar dat goede leven dat speelt zich eigenlijk af in de private leefwereld. De private leefwereld is de plek waar je gelukkig bent, waar je relaties hebt met je vrienden, met je familie, met je gezin, waar je je tijd zinvol doorbrengt. Um, um, als je aan mensen vraagt uh, wanneer ben je gelukkig, dan gaan ze meestal dingen opnoemen die hier uh, mee in verband staan. Ik ben gelukkig als ik gezond ben, ik ben gelukkig als het goed gaat met mijn gezin, als ik fijne dingen doe met mijn vrienden, met mijn buurt, met mijn gemeenschap. In een perfecte wereld zou de staat uh, op de best mogelijke manier die uh, samenleving moeten organiseren waardoor ik eigenlijk ook binnen mijn private leefwereld optimaal gelukkig kan zijn. En in de best mogelijke wereld is de markt zo georganiseerd dat zo rechtvaardig mogelijk iedereen toegang krijgt tot uh, die middelen die hem of haar helpen om uh, gelukkig te leven. Voldoende voeding, een goed huis... Uh, fijne vrije tijdsbesteding. Maar we weten dat dat natuurlijk niet altijd zo is. Soms bijvoorbeeld um, gebeuren er in de markt dingen die onze leefwereld beknotten. Ik geef een voorbeeld. Um, we hebben uh, allemaal al wel uh, te maken gehad misschien in onze nabije omgeving met mensen die geconfronteerd worden met burn-out. Um, burn-out wordt toegeschreven aan Misschien een te hoge werkdruk, dus onze arbeid moet optimaal ingezet worden of maximaal ingezet worden om de productiviteit te verhogen. Wat maakt dat sommige mensen meer te doen hebben dan hun draagkracht mogelijk maakt. En ze botsen tegen hun grenzen aan. Nu, het effect van die hoge productiviteitseis in de markt, maakt ook dat mensen in hun leefwereld geconfronteerd worden met ziekte, met lichte vormen of zware vormen van depressie, wat weer effect heeft op hun gezin, op hun familie enzovoort. Ook over de staat zou je kunnen zeggen, de staat heeft een aantal mechanismen ingebouwd waardoor mensen die het niet zo goed hebben, bijvoorbeeld mensen met een handicap of mensen die langdurig werkloos zijn, om hen toch in staat te stellen om een volwaardig leven te leiden en heeft daar regelingen toe verzonnen en ingevoerd. Maar niet elk van die regelingen werkt op de meest perfecte manier waardoor bijvoorbeeld sommige mensen ondanks het recht op verzorging of de nodige zorg met hun handicap heel lang op een wachtlijst blijven staan of met hun vraag rond psychologische ondersteuning eigenlijk niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Wat gebeurt er nu? Er is eigenlijk een plek tussen die drie sferen, markt, staat en private leefwereld in, die we het maatschappelijk middenveld noemen, ofwel de civiele maatschappij. En in dat middenveld kunnen burgers zich organiseren op allerlei manieren um, om de interactie tussen staat, markt en private leefwereld ook vorm te geven. Um, ik geef een voorbeeld voortgaande op de idee van burn-out. Het zou heel goed kunnen zijn dat vandaag of morgen een groep van burgers zegt wij worden eigenlijk in onze leefwereld geconfronteerd met de negatieve gevolgen van de hoge productiviteitseisen van de markt. En er zijn veel mensen met burn-out en we vinden dat onrechtvaardig. Wij gaan ons groeperen, wij gaan eigenlijk ons verbinden met elkaar om te proberen invloed uit te oefenen op markt en staat Zodanig dat mechanismen ingebouwd worden die de burn-outs zouden kunnen verminderen. Ik geef een ander voorbeeld. Mensen die vinden dat we veel te weinig vegetarisch eten, omdat we, en dat we dus eigenlijk dat onze vleesconsumptie te hoog ligt en dat we daardoor eigenlijk dieren onrecht aandoen, kunnen ervoor kiezen om te zeggen: Wij gaan een campagne voeren waarbij we proberen om de markt. Uh, duidelijk te maken dat uh, het, de manier waarop uh, vlees wordt geproduceerd en geconsumeerd niet oké okay is. En we gaan hen duidelijk maken dat ook veel meer mensen uh, een vraag hebben naar betere vegetarische alternatieven. Ja. Um, bovendien kan zo'n groep mensen zeggen, wij gaan proberen om uh, ook de staat zover te krijgen dat ze de regelgeving rond de uh, uh, productie van voedsel, uh, dierlijk voedsel, um, te veranderen. Maar we gaan ook proberen om andere mensen in hun private leefwereld ervan te overtuigen dat ze uh, vaker moeten kiezen voor een vegetarisch alternatief. Burgers kunnen dus uit het private treden. Om op die manier actief en bewust te proberen de samenleving vorm te geven vanuit waarden die zij belangrijk vinden, vanuit ambities die zij voorop stellen, waarmee ze een antwoord willen bieden op maatschappelijke problemen waarvan zij vinden dat er iets moet mee gebeuren. Dat is in wezen wat we noemen het civiele perspectief. Sociaal-cultureel werk werkt vanuit het civiele perspectief, omdat we proberen burgers te ondersteunen in het opnemen van net die maatschappelijke rol. In dat middenveld zijn we uiteraard niet alleen. Het is niet enkel sociaal-cultureel volwassenenwerk wat zich daar afspeelt. Er zijn al hele oude tantes en onkels in dat middenveld. Denk maar aan de vakbonden, aan de ziekenfondsen, er zijn de werkgevers. Sociaal-cultureel werk behoort ook tot de uh, oude tantes en onkels en het jeugdwerk bovendien ook. Maar er zijn ook heel recent een aantal burgerinitiatieven die gelijkaardige ambities hebben. Uh, er zijn lobbygroepen, er zijn werkgeversverenigingen enzovoort, politieke denkhuis. Dus we bewegen ons in een veld van uh, heel veel actoren, civiele actoren, waarbinnen wij uh, vanuit een uh, heel specifiek sociaal, cultureel perspectief onze eigen rol trachten te spelen die eigen rol eigenlijk zegt het decreet nemen we vanuit het sociaal cultureel werk drie sociaal culturele rollen op. en die rollen die verwijzen naar de manier waarop het volwassenenwerk zich verhoudt tot die samenleving en wat het volwassenenwerk kan bijdragen aan de vormgeving van die samenleving de opstelling dus en de bijdrage in de processen die de samenleving vormgeven en in de relaties met andere maatschappelijke actoren. En die drie rollen, dat zijn de verbindende rol, de kritische rol en de laboratoriumrol. De verbindende rol gaat hierover. Sociaal-culturele praktijken verbinden mensen onderling met elkaar om zich samen in die civiele uh, omgeving te gaan bewegen. Uh, Sociaal-culturele praktijken kunnen verschillende civiele actoren met elkaar verbinden kunnen mensen met actoren verbinden, kunnen eigenlijk zorgen voor een netwerk, een weefsel van relaties die vormgeven aan dat civiele uh, middenveld. De kritische rol die we opnemen is evident. Dat is ook een oude rol die we al heel lang opnemen. Het is namelijk de rol waarbij we wat vanzelfsprekend is in vraag durven stellen. We stellen in vraag welke uh, spelregels, welke maatschappelijke spelregels ons samenleven vormgeven. We durven daar kritische bedenkingen bij formuleren en we durven nadenken over mogelijke alternatieven en van daaruit andere actoren proberen te beïnvloeden. De laboratoriumrol, dat is de rol waarbinnen we niet enkel de kritische vragen stellen maar werkelijk ook zelf de hand aan de ploeg slaan en praktijken opzetten, dingen gaan ondernemen, experimenten gaan ondernemen waarmee we proberen aantonen welke mogelijke alternatieven zouden kunnen werken. Die laboratoriumrol verwijst dus naar processen waar uh, maatschappelijke verandering een antwoord kan zijn op een samenlevingskwesties. Uh, wat geprobeerd wordt is om met uh, innoverende praktijken, maatschappelijk innoverende praktijken al lerend antwoorden te vinden op maatschappelijke uitdagingen. En daar kunnen soms oude, soms nieuwe strategieën voor ingezet worden, uh, kunnen bepaalde thema's en functiemixen worden ingezet en dat mag ook mislukken, zo zegt het decreet. In ieder geval is het uh, laboratorium erop gericht om mensen te ondersteunen in hun ontwikkeling Ondernemend burgerschap. Dat is nu de maatschappelijke betekenis van die laboratoriumrol. De laboratoriumrol gaat met andere woorden over maatschappelijke innovatie. Waarbij mensen praktijken opzetten vanuit een bepaalde missie. En die missie kan zijn een bepaald maatschappelijk probleem oplossen. Of een bepaalde maatschappelijke ambitie proberen waar te maken. Iets na te streven. In ieder geval betekent dat dat het project dat je zou willen indienen heel duidelijk zijn maatschappelijke relevantie moet aantonen. De vraag is natuurlijk, wat is een maatschappelijk probleem of wat zijn die complexe uitdagingen waar we voor staan? Wel, dat kan eigenlijk van alles zijn. In ieder geval vertrekt het altijd, in zekere zin, vanuit de ervaring van mensen of groepen van mensen binnen de samenleving die um, iets heel moeilijks meemaken. Ik geef een voorbeeld uit de geschiedenis van hoe sociaal-culturele praktijken kunnen bijdragen aan mogelijke oplossingen. En ik keer even terug naar een verre geschiedenis. Um, we hebben allemaal ooit wel de film van Daans gezien waar um, heel duidelijk werd dat arbeiders in de fabrieken in die periode eigenlijk gewoon heel onrechtvaardig werden behandeld. Ze moesten zich elke ochtend aanbieden en elke ochtend weer opnieuw was het afwachten of ze werk kregen, dan wel of het werk werd toegewezen aan iemand anders. Het gevolg daarvan was eigenlijk dalende uh, loonkost. Want uh, er was een compleet overaanbod van uh, werknemers, van arbeid, omdat ook vrouwen en kinderen enzovoort allemaal mee werden ingezet in het arbeidsleger. Um, en um, dat betekende dus dat als iemand uh, bereid was om tegen een lager loon te werken, dat hij meer kans had. Wat druk zet op de uh, prijs van arbeid. Wat was hier de maatschappelijke spelregel? De maatschappelijke spelregel was dat iedere arbeider eigenlijk voor zichzelf moest zorgen en een concurrent was van zijn collega's. Waar is dat gekanteld? Op het moment dat mensen zich daar kritische vragen begonnen bij te stellen en zich afvroegen of er geen manieren waren om um, die maatschappelijke spelregel te gaan doorbreken. En dat is wat gebeurd is in de eerste organisatie van de vakbonden namelijk vakbonden, waren heel lokaal, heel vaak gebonden aan cafés en fabrieken, waren mensen die uh, met, met elkaar afspraken van kijk, we gaan de spelregel, ieder zorgt voor zichzelf en is de concurrent van de ander, gaan we vervangen door de spelregel, we zijn solidair en we zorgen dat iedereen aan het werk kan tegen aanvaardbare werkvoorwaarden. Dat betekende dus dat de groep macht ontwikkelde, waardoor de mensen die de fabriek rundden, in de situatie kwamen te staan dat ze uh, moesten onderhandelen met de groep en met nieuwe spelregels te maken hadden. Het experiment van die vakbonden, die lokale eerste vakbondsexperimenten, heeft gewerkt. En dat betekent dat we nu vandaag met een natuurlijk al veel oudere structuur zitten waarin uh, al die vakbonden zijn gaan samenstromen en gaan conglomereren, waardoor nu tot op het niveau van de, de overheid eigenlijk ook uh, uh, kan druk uitgeoefend worden op regelingen in relatie tot arbeid. Alles samen heeft het lang geduurd eer ook de nieuwe regelingen werden ingeschreven in de wetgeving. We spreken over het, uh, uh, de, het sociaal pact van na de Tweede Wereldoorlog waarin eigenlijk vrede werd bezegeld tussen de, arbeids, de arbeidersgroep en de groep van de economische organisatoren van het land. Waarbij werd gezegd van kijk, in ruil voor die arbeidsvrede of stakingsvrede krijg je ook een aantal rechten toegekend wettelijk, zoals ziekenkas en werkloosheidssteun en gewettigd of gewaarborgd pensioen. Wat leren we nu uit de geschiedenis? Dat uh, maatschappelijke verandering kan beginnen met sociaal-culturele praktijken waarin mensen proberen om de spelregels waar ze het absoluut niet mee eens zijn, om die te vervangen in een experiment door nieuwe spelregels waarvan ze vinden dat die rechtvaardiger, beter zijn, solidairder zijn en bijdragen aan een betere wereld. Sociaal-cultureel werk heeft dat op vele vlakken ondertussen nog eens opnieuw gedaan. Denk aan de vrouwenbeweging, denk aan de genderbeweging, denk aan de natuurbewegingen en de milieubewegingen. Denk aan bijvoorbeeld ook wat recenter een aantal burgerinitiatieven die zich in de energiemarkt bewegen en daar dingen in beweging proberen te zetten of in de mobiliteitsmarkt proberen te bewegen en bijvoorbeeld gedeelde mobiliteit gaan organiseren via autodelen enzovoort. Altijd hetzelfde mechanisme. De bestaande spelregels worden in vraag gesteld en een alternatief wordt in de praktijk uitgeprobeerd. Wat zijn die spelregels? Dat zijn de spelregels die de interacties regelen tussen mensen, binnen mens, tu uh, tussen mensen en systemen en binnen- en tussen systemen. En Spelregels gaan bijvoorbeeld over wie is er de baas over dingen, wie heeft de macht, wie heeft de mogelijkheden, welke ordeningen spreken uit die spelregels. Uh, ik verwijs nog eens even naar uh, autodelen als een mogelijk voorbeeld. De huidige spelregels, maatschappelijk dominant, zijn uh, dat ieder zorgt voor zijn eigen vervoer uh, en dat een auto in principe privébezit is. Uh, we weten dat die spelregel eigenlijk uh, de, de toekomst aantast in de vorm van eigenlijk het bedreigen van de duurzaamheid dat het mobiliteitsvraagstuk eigenlijk daardoor ook onze samenleving een stukje dreigt te ontwrichten. En dus is dat niet zo de beste spelregel, oordelen een aantal mensen. Deze burgers die groeperen zich en zeggen kijk, wij gaan samen onze auto's beheren en delen met elkaar. We maken daar duidelijke onderlinge afspraken rond. We we maken daar ook een contract rond, rondop, we onderhandelen samen met de verzekering om op die manier vanuit een nieuwe spelregel met mobiliteit om te gaan. Namelijk, auto is geen uh, privaat bezit, maar een auto is een gedeeld middel wat eigenlijk een dienst verleent, namelijk uh, de mogelijkheid bieden om uh, zich te verplaatsen. En vanuit die nieuwe spelregel zouden mobiliteit op een heel andere manier kunnen vorm krijgen in onze samenleving dan dit op dit moment gebeurt. De mensen die daarmee experimenteren creëren leerervaringen waardoor duidelijk kan worden of deelmodellen op het vlak van mobiliteit ook werkelijk een verschil kunnen maken waarop duidelijk kan worden hoe ze kunnen werken en waarvan gehoopt kan worden dat die nieuwe maatschappelijke spelregels zoals die vooraf gebeeld zijn in deze praktijk, dat die zouden kunnen leiden tot een brede samenstroom van allerlei initiatieven die onze gewone principes over de mobiliteit in vraag durven stellen en die ervoor zorgen dat ook echte alternatieve realiteit kunnen worden. Gaat dat werken? Dat weten we niet. Wij doen als sociaal-cultureel werkers heel vaak dingen vanuit de hoop dat wat we doen ooit als zeer relevant zal beoordeeld worden, dat het een slaagkans heeft. En we noemen dat ook wel eens de hypothese van de veelbelovendheid. Wij hopen dat we zullen bijdragen aan een historisch proces en dat we ooit terug zullen kijken en zeggen het is belangrijk dat we dat gedaan hebben. Net zoals dat was met de vakbonden, met de vrouwenbeweging of genderbewegingen of met de milieubeweging. Nu, de problemen die we proberen te tackelen zijn heel vaak complex um, en dat betekent dat we ze niet uh, met enkele eenvoudige oplossingen kunnen um, gaan tackelen. Um, dat betekent dus ook dat wij onze eigen praktijk die we ontwerpen altijd moeten zien in een veelheid van aansluitende, complementaire of zelfs tegenstrijdige praktijken. Ja. Um, en dat we er zullen moeten tegen kunnen dat um, de toets van de geschiedenis zal bepalen of die maatschappelijke leerprocessen die we opzetten ook geslaagd zijn. Dus ik herhaal nog eens, als ik kijk naar het projectvoorstel dat je wil indienen, dan is het belangrijk dat je een praktijk neerzet die vertrekt vanuit de gedachte dat een bepaalde maatschappelijke spelregel niet goed werkt en dat je wil proberen of je een alternatieve maatschappelijke spelregel in praktijk kan brengen een nieuwe maatschappelijke spelregel die voorafbeeld hoe je de spelregels van de toekomst zou willen zien en dat je die praktijk opzet eventueel in relatie of in samenspel ten aanzien van andere innoverende praktijken die in dat gelijkaardige veld experimenten uitzetten. De hoop is dat ooit de praktijken die je in het project bijvoorbeeld probeert waar te maken, zullen bijdragen aan diepgaande maatschappelijke veranderde spelregels in de toekomst. Ik ga nog even in op één um, uh, kwestie die um, dikwijls wat verwarrend werkt. Omdat het woord, we spreken over maatschappelijke innovatie, maar misschien zal je ondertussen duidelijk geworden zijn dat we daarmee een heel specifieke vorm van innovatie beogen. Um, als je klassiek kijkt naar wat onder innovatie wordt voor, verstaan, als je bijvoorbeeld kijkt naar het Europees of het Vlaams of. Uh, uh, Belgisch beleid daar rond, dan zie je dat heel vaak wordt bedoeld met innovatie wat in de linker kolom staat hier. Namelijk, het gaat dan over productinnovatie, marktinnovatie of innovatie van productieprocessen. Ik geef van alle drie een voorbeeld. Productinnovatie, dat betekent dat je uh, echt een nieuw product creëert. Een, uh, een, een nieuwe smartphone, uh, misschien uh, een uh, een nieuwe manier om de auto te besturen enzovoort. Iets wat je eigenlijk ontwikkelt wat er voorheen nog niet was en wat eigenlijk een nieuw product is dat in de markt kan gezet worden. De marktinnovatie, daarin gaat het over het ontwikkelen van nieuwe vormen van relaties met consumenten. Bijvoorbeeld. Um, je kent allemaal het fenomeen dat wij uh, in de marge van onze uh, opzoekingen op het internet allerlei reclame wordt, uh, uh, moeten uh, tegenkomen. Reclame die heel vaak te maken heeft met dingen die we nog maar onlangs hebben opgezocht. Um, Wel, dat is een vorm van direct marketing die uh, vroeger eigenlijk niet bestond. Vroeger kregen we alle reclame, ongeacht uh, welk soort consument we waren, in krantjes in onze brievenbus. Vandaag krijgen we heel specifiek reclame op maat in onze webbrowsers te zien. Een derde vorm van innovatie is de innovatie van productieprocessen. En daarin gaat het over de manier waarop je iets produceert. Bijvoorbeeld, de elektrische stroom uit onze stopcontacten is al jaren dezelfde, 230 volt. Um, maar de manier waarop die geproduceerd wordt verschuift gelukkig lichtjes in de richting van meer duurzame productie uh, productie vanuit uh, windmolenparken of vanuit de zonnecellen die we op onze daken liggen hebben. Ook in het sociaal-cultureel werk kennen we dat, we ontwikkelen een nieuw cursusaanbod, dat zou je productinnovatie kunnen noemen. We ontwikkelen andere relaties met onze doelgroepen door bijvoorbeeld gebruik te maken van de social media om ze te bereiken. En we gaan misschien nadenken over de manier waarop we onze cursus tot beide mensen brengen en produceren. We gaan bijvoorbeeld online cursussen produceren of we gaan verschuiven van professionele productie van cursussen naar freelancers of naar vrijwilligers die ons cursusmateriaal gaan verder uitdragen. Dat is de klassieke opvatting van innovatie. In het midden zie je twee keer de term staan sociale innovatie, omdat sociale innovatie wereldwijd als term heel dikwijls verwijst naar um, dat je binnen bedrijven en organisaties anders en slim gaat werken, uh, anders gaat organiseren. Bijvoorbeeld. Ik geef een voorbeeld uh, dat we misschien allemaal wel kennen. Um, Vroeger was alles, ging, draaide alles rond de functieprofielen en moesten we onze competenties allemaal precies uitschrijven, moest je aan voldoen. Vandaag bijvoorbeeld gaat het veel vaker over talentontwikkeling. En zeggen we, kijk, we moeten de mensen op hun talent en hun passie inzetten en die als organisatie slim gaan gebruiken. Dat is een andere manier om te kijken naar personeelsbeleid, naar HRM. En dat zou je een voorbeeld kunnen noemen van sociale innovatie in de klassieke en internationale context. Binnen Nederland en België gebruiken we de term sociale innovatie ook wel meer en meer als die innovatie die wijst naar een antwoord op een maatschappelijke uitdaging. Maar daar kan van alles in zitten. Daar kan bijvoorbeeld ook een appje in zitten wat mensen met een persoon met een handicap kan helpen om zich gemakkelijker uit te drukken ten aanzien van de buschauffeur als ze, zich slecht kunnen, als ze, zich, als ze hun vraag slecht kunnen verwoorden. Met dit decreet en deze omschrijving van de laboratoriumrol zetten we nog sterker in op. Het uh, idee dat we met maatschappelijke innovatie ook maatschappelijke verandering willen teweegbrengen. En niet alleen een maatschappelijk vraagstuk willen een stukje proberen uh, aan tegemoet te komen, maar dat we ook de spelregels die het maatschappelijk vraagstuk kunnen um, produceren, okay. dat we die fundamenteel in vraag stellen en fundamenteel op zoek gaan naar nieuwe spelregels en die in de praktijk gaan brengen. Goed. Bij de beoordeling van de projecten is de beoordeling van het laboratorium erg centraal. Uh, het decreet heeft uh, gewild dat deze projectsubsidieregeling uh, uh, uh, bedoeld is, net, om uh, die laboratoriumrol te versterken. Dat is een niet zo vanzelfsprekende rol, maar is wel nodig in een snel veranderende samenleving, Waar nieuwe problemen zich aandienen en waar of oude problemen al heel lang bestaan en waar we uitgedaagd worden om daar maatschappelijke antwoorden op te verzinnen. Vandaar dus dat het decreet, daar heb ik in het begin naar verwezen, vooral die laboratoriumrol centraal stelt voor de projectenregeling. En als, het als alternatief was er de idee dat de regering ook bepaalde maatschappelijke vraagstukken kon naar voorschuiven. Uh, waar uh, subsidiering voor voorzien werd. Um, maar zoals gezegd, het is enkel de laboratoriumrol die voor deze projectaanvraag dit jaar uh, in aanmerking wordt genomen. En, dus dat betekent eigenlijk dat de beoordelingselementen allemaal zullen beoordeeld worden, vooral eigenlijk op zijn ze in voldoende mate uh, aanwezig en dragen ze in voldoende mate bij voor de garantie van een goed project maar dat de rangschikking tussen de projecten het sterkst zal bepaald worden door de vraag draagt dit project echt bij tot veranderende maatschappelijke spelregels of met andere woorden, maakt dit project ook werkelijk de laboratoriumrol waar. En dus is het belangrijk dat je bij het formuleren van je project voortdurend de volgende drie vragen centraal zet um, en ik ga er even door. Welke maatschappelijke spelregels willen jullie met je project veranderd zien vanuit je missie van de organisatie? Welke maatschappelijke spelregels zou je in de toekomst in de samenleving waar en algemeen willen maken? Dus met andere woorden, wat zouden volgens jullie de betere maatschappelijke spelregels zijn die in de plaats zouden moeten komen van de spelregels die je zou willen veranderen? En de derde vraag, heel belangrijk, op welke manier is de praktijk die je voorstelt een voorafspiegeling van die nieuwe gewenste maatschappelijke spelregels? Met andere woorden, hoe maken jullie de gewenste spelregels nu al waar binnen de beperkte context van die praktijk? En dus daarmee beantwoord je de vraag op welke manier je eigenlijk een labo-experiment opzet waarbinnen je kunt uitproberen of de spelregels die je voor ogen hebt helemaal of ten dele al zouden kunnen werken. Hoe kan je nu concreet indienen? Dat gebeurt via Kiosk, een applicatie van de administratie Cultuur, Jeugd en Media. Die applicatie kan je simpel vinden als je gewoon via Google Kiosk CEM of Cultuur, Jeugd en Media Intikt, dan kom je heel snel waar je moet zijn. Het principe is dat je eerst een eigen account aanmaakt, als je dat nog niet zou hebben vanuit de andere dossiers die je hebt ingediend in kiosk, waarbij je dus je gegevens allemaal registreert en je ook moet aangeven voor welke organisatie je de vertegenwoordiging zal opnemen. Eens dat gebeurd is, dan kan je naar de dossierrubriek gaan. Dan kan je daar aanklikken dat je een nieuw dossier wil maken en dan wordt er de vraag gesteld voor welke organisatie dat u wil doen en dan moet je ook het type dossier aanduiden. In dit geval is dat het sociaal-cultureel volwassenenwerk projectsubsidies. Um, vanaf dat moment heb je eigenlijk toegang tot de verschillende rubrieken die je in te vullen hebt om het dossier in te dienen. Het is verstandig om daar eerst eens doorheen te gaan en te bekijken welke vragen je precies allemaal gesteld worden. En de ervaring leert dat je de voorbereiding van het dossier misschien makkelijker doet in een uh, gewoon tekstdocument in Word of zo. Zodanig dat je um, dat heel makkelijk kan bewerken en pas op het einde um, alle tekstfragmenten in de juiste rubrieken inplakt. Uh, zo loop je minder risico om. Um, iets te verliezen als er online iets zou verkeerd gaan en heb je ook meer mogelijkheden om de uh, tekstredactie tot een goed einde te brengen. Ik hoop dat je met deze informatie goed gewapend bent om je projectaanvraag voor te bereiden en een goed project in te dienen. Als je verder nog informatie zoekt dan kan je natuurlijk op onze website socius.be terecht waar je bijvoorbeeld onder het decreetgedeelte uh, nog extra informatie vindt over rollen en functies of waar je bij uh, de publicaties onder andere ook de publicatie verstaan maatschappelijke innovatie vanuit een sociaal-cultureel perspectief kan downloaden waarin veel meer staat beschreven over die laboratoriumrol of maatschappelijke innovatie Ik wens je in ieder geval heel veel succes vanuit mijn slaapkamer in Aalter Dag.